Welkom allemaal, in deze video gaan we groeipercentages en groeifactoren omzetten naar andere tijdseenheden. Laten we eens kijken naar het volgende voorbeeld. We hebben een exponentiële groei met een groeifactor van 2 per kwartier. Nu gaan we kijken wat is de groeifactor per uur. Een groeifactor van 2 per kwartier, wat betekent dat nu? Wanneer we starten en we gaan een kwartiertje verder dan houdt een groeifactor van 2 in dat we een hoeveelheid hebben vermenigvuldigd met 2. En wanneer we dan nog een kwartier verder gaan, is er weer met 2 vermenigvuldigd. Nog een kwartier verder, weer vermenigvuldigen met 2. Kunnen we nog een kwartier doen, is er weer vermenigvuldigd met 2. Nu zien we, we hebben 4 keer met 2 vermenigvuldigd. Maar 4 keer een kwartier, dat is ook 60 minuten. En in die 60 minuten hebben we 4 keer vermenigvuldigd met 2, oftewel in die 60 minuten hebben we keer 2 tot de macht 4 gedaan. En wat zien we? Er zitten ook 4 kwartieren in een uur. Dit brengt ons bij de volgende regel. Wanneer we stellen dat g een groeifactor is per een bepaalde tijdseenheid, dan kunnen we zeggen dat de groeifactor per n van die tijdseenheden, gelijk is aan g tot de macht n. Ik ben het met je eens, het ziet er een beetje uit als abracadabra, maar aan de hand van een voorbeeld zal ik jullie laten zien dat dit wel meevalt. Laten we eens naar het voorbeeld gaan. We hebben een exponentiële groei, en die groeifactor is 1,1 per dag. Dus per dag wordt het vermenigvuldigd met 1,1. Wat gaan we doen? We gaan de groeifactor per week berekenen. We zien de groeifactor per dag, dus de tijdseenheid is dag, die is 1,1. Nu willen we naar week. Hoeveel dagen zitten er in een week? Dat zijn er 7. Dus we hebben dagen, we hebben week en we weten in een week zitten 7 dagen. Dus die groeifactor per dag is in die week 7 keer met zichzelf vermenigvuldigd. Oftewel, die groeifactor per week is 1,1 tot de macht 7. Dit kunnen we invoeren op onze rekenmachine. Dit geeft een groeifactor van 1,949... afgerond 1,949 per week. Groeifactoren ronden we af op 3 decimalen. Laten we nog eens een voorbeeld erbij pakken. We hebben weer een exponentiële groei... en de groeifactor is nu 1,8 per dag. En nu willen we weten... Wat is dan de groeifactor per uur? Nou, die groeifactor per dag, die kan ik wel aflezen, dat is 1,8. Waar we net hebben gekeken hoeveel dagen er in een week passen, 7, moeten we nu eigenlijk kijken hoeveel dagen passen er in een uur. Klinkt een beetje raar, maar er zitten 24 uren in een dag. Dat betekent dat een dag gelijk is aan 1 24ste uur. Nu kan ik mijn groeifactor per uur uitrekenen, namelijk de groeifactor per uur is dan die 1,8 tot de macht 1,24ste. Invullen in mijn rekenmachine geeft afgerond 1,025. In de titels zie je staan groeipercentages omzetten naar andere tijdseenheid. We hebben dat nu gedaan met groeifactoren, hoe werkt dat dan met groeipercentages? Laten we kijken naar het volgende voorbeeld. Een hoeveelheid neemt per dag met 30% toe en we gaan antwoord geven op de volgende twee vragen. Bereken het groeipercentage per week en bereken het groeipercentage per 4 uur. Laten we beginnen met die eerste. Om de groeipercentages te berekenen is het belangrijk dat ik eerst de percentages omzet naar groeifactoren. Wanneer ik dan naar die eerste kijk dan zie ik het neemt per dag met 30% toe, dus ik wil een groeifactor per dag. Hoe delen we dat ook alweer? Ik pak even een kladpapiertje. Een toename van 30% per dag. Dus die groeifactor per dag nieuw delen door oud. Het nieuwe percentage is dan 100 plus 30. Delen door het oude percentage 100. En dit geeft een groeifactor van 1,3 per dag. Dus mijn groeifactor per dag 1,3. Vervolgens ga je kijken hoeveel van die dagen passen er in een week. Inderdaad, dat zijn er 7. Dit betekent dat die groeifactor per week gelijk is aan 1,3 tot de macht 7. En dit is afgerond 6,275. Nu moet ik nog die groeifactor per week omzetten naar een groeipercentage per week. In een vorige video heb je kunnen zien dat we dan de groeifactor nemen. Hier halen we er eentje van af. Dat zetten we even tussen haakjes. Vermenigvuldigen dit met 100. En we zien 527,5%. We kunnen zeggen, het groeipercentage per week is 527,5%. Gaan we naar B. Bereken het groeipercentage per 4 uur. Ik weet, groeipercentage per dag, dat was 1,3. Hoe vaak past die dag nu in 4 uur? Nou een dag heeft 24 uur, dus die 4 uur die past daar 6 keer in, is 1 zesde deel, hiermee kan ik mijn groeifactor per 4 uur berekenen, dat is namelijk 1,3 tot de macht 1 zesde, de rekenmachine erbij, geeft 1,045, dit is de groeifactor per 4 uur, dit omrekenen naar de groeipercentage per 4 uur, dit doen we op dezelfde manier als zojuist, we nemen die Groeifactor 1,045 halen we eentje van af, haakjes erom, keer 100% geeft 4,5%. Oftewel, het groeipercentage per 4 uur is 4,5%. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.